Wil jij je gebruikers ook altijd, overal en met alle apparatuur toegang bieden tot jouw applicaties? En daarbij ook je ICT-afdeling ontdoen van tijdrovende installaties en ingewikkelde distributie? Geef vlot en veilig toegang tot alle applicaties van jouw instelling. Altijd, overal en met elk apparaat. Met Surf Cumulus Application Delivery. Steeds meer studenten en medewerkers willen los van de campus... en vrij van een vaste computer studeren en werken. Maar flexibel onderwijs gaat hand in hand met Bring Your Own Device. Hoe gaat jouw ICT-afdeling hiermee om? Hoeveel tijd kruipt er niet in het beheren van al die apparatuur, browsers en besturingssystemen? Hoe geef je gebruikers vlot toegang tot applicaties? En vooral... Hoe waarborg je de veiligheid? Een aantal onderwijsinstellingen en SURF staken samen de koppen bij elkaar. De oplossing? SURF Cumulus Application Delivery. Een handig en veilig portaal voor studenten en medewerkers waarin je jouw applicaties aanbiedt. De student of medewerker logt veilig in met een apparaat naar keuze en kan meteen aan de slag. Waar en wanneer die maar wil. Het maakt niet uit of het apparaat beheerd is of niet. Apps gebruiken en toegang krijgen verloopt altijd veilig en vlot. Surf Cumulus Application Delivery is een dienst van Surf. IT Works verzorgt de operationele dienstverlening. De dienst afnemen doe je dus bij Surf. Meer weten? Kijk snel op Surf Cumulus Application Delivery.